Toen ik jong was, bouwde ik altijd met K'nex bouwstenen van alles en nog wat. Een paar jaar verder mocht ik bij mijn oom de oud-garage meehelpen met kleine reparaties. En daar merkte ik dat de techniek gewoon in me zit. Na de werkplaats, de commerciële kant op gegaan, merkte ik dat de techniek toch veel meer in me zit. En dat ik daarin door wil gaan. Ik wil graag leren. Ik wil ook graag werken. En om die combinatie te maken, uh, heb ik gekozen om training te worden. Je leert, je werkt, je maakt die combinatie. En als er goed salaris aan overhaalt, dan maak ik het allemaal compleet. Als ik klaar ben, heb ik mijn certificaat gehaald, waardoor ik overal aan het kan.